Hallo mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is Gitya5, LSPD die vormen... En vandaag is het tweede kerstdag. Als je dit kijkt, misschien is het wel derde kerstdag. Dat bestaat toch niet? Nee, dat bestaat ook niet. Maar het ligt eraan wanneer je het kijkt. En voor jou is het misschien wel vierde kerstdag. Noem maar op, misschien is het wel 25e kerstdag. Het, het kan allemaal vandaag. Uh, wij gaan vandaag op pad met deze drie auto's gekozen door moi. Oftewel mij, als je geen Frans spreekt. Want ik spreek perfect Frans, zoals je hoorde. De Tourant 2016, oud en vertrouwd. De Tesla Model S, elektrisch. En de uh, hoe heet dat ding, Hyundai Kona hybride, nee, uh, elektrisch, uh, non-immulsion, e e ja dat. We moeten toch een beetje aan milieu denken, daar komt het eigenlijk op neer. Met kerstmuts op en de eerste melding hebben we al binnen een verdachte persoon bij een bank. En in en mine -team, we gaan beginnen met Toeran. We gaan de straat dus op en uh, we gaan er een hele leuke uh, tweede kerstdag special voor maken. En ik kan jullie zeggen, jullie hebben geluk en ik heb geluk, want waarom hebben wij allemaal geluk? Uh, LSP die val deed niet meer. En ik dacht ja potnon is nu gaan we het krijgen. Waarom doet je het niet? We hadden de Audi moeten pakken. Nee. Um, ja, en ik dacht van ja potnon de Jude kunnen. Of de B-klas. <laughs> nee. Het potnon de jullie kunnen het toch niet menen tot die het niet doet. Dus Dus ik, alles opnieuw geïnstalleerd, mooie ambi daar trouwens. We gaan even gebruik maken van de vrijstelling. Rechts, vrij, links, vrij, alles vrij, want we hebben groen. Um, dus ik werd helemaal koekwaus. En ik denk van dit is niet mogelijk. Hè? Ja, ja, ja. Zoals u ziet heb ik uh, voor een nodig meneer. En die kreeg ik van de beste meneer. Um, en ja. Toen dacht ik oké. Okay. Of LSP die vorm nu eens leren e Nee trouwens. Eerst deed um, GTA het helemaal niet. Uiteindelijk heb ik dat gisteravond. Oftewel. Um, ja voor jullie is dat 23 november. De nove December. Heb ik dat echt om. 1 uur s'nachts, dus eigenlijk vannacht moet ik zeggen, nog zitten fixen. Uiteindelijk deed hij het. Toen dacht ik nu ga ik lekker slapen en kijk ik morgen wel verder. Toen start ik GTA op, crash de LSP Divar. Ik denk hoe kan dat nou? Want uh, ik hij deed het de laatste keer dat ik LSP Divar speelde. Was weliswaar een maand terug ofzo, maar hij deed het wel. Dus ik dacht nu wordt het helemaal mooi. Dus ik uiteindelijk alles opnieuw geïnstalleerd. Net zojuist, ik heb nog superveel te doen dit keersdag. Uh, ik wil nog gaan sporten. Ik eh, moet om 4 uur ergens naartoe, ik heb geen idee hoe laat het nu is, maar het is eh, in ieder geval al richting 4 uur aan het gaan. Um, ik heb nog een video gerenderd samen met Joris, die was gisteren te zien. Echt shouten aan Joris, ik vond het echt super leuk. Uh, dus Joris als je dit kijkt, uh, nogmaals bedankt en dat gaan we zeker vaker doen. Um, ja dus dat allemaal en het, ja, hij doet het. Laten we het daarop, uh, op houden. Dus ik heb ook meteen LSBD van 0.4.6. Ik zat geloof ik op 0.4.3. Maar omdat hij dus niet deed heb ik maar meteen 0.4.6 geïnstalleerd. leuk toch? Waarom ga ik zo als we de route rechtdoor ging, Waarom ga ik nu oogst nog niet naar rechts? Omdat dit een rechte lijn is en dat vind mijn OCD leuker. Zullen we het daarbij houden? We zijn uh, dus soepel door het verkeer aan het rijden. Tot nu toe heeft niemand echt last van ons. Misschien die rode auto net. Want we hebben vrijstelling. Misschien dat die auto een beetje last van ons. Um, en dat mogen wij dus. Uh, dat mogen wij dus door rood en ja, ons uh, lekker door het verkeer heen uh, banen. Of hoe zeg je dat? We zijn ter plaatse. En we hadden dus hier een melding van een verdacht persoon. Die staat zo te zien binnen. Dus we gaan eens kijken met het kerstmutsje op. Het is geen alarm of iets, dus daar... Uh... Oh, is dit een suspect Nee, die staat binnen, toch? Denk ik. Yeah, I mean, I America. America, red, blue, Goedendag, mevrouw. Meneer. Wie is... Uh, ik zie het echt niet. Ik zie het echt niet. Ik denk dat ik een mevrouw voor me heb. Goedendag. Hé, hey, blijf eens even. Kom maar zien. Oh, veel wapen, veel wapen. <lacht> laat de wapen vallen, laat vallen. Oh shit, gaat helemaal koekwuis Laat vallen! Waarom schiet hij zo vaak? Laat vallen! Kom op, staan blijven. Pannenkoek. Ja, ja, rustig. Nee, rustig. Oeh, dat wapen moet je eigenlijk niet zomaar laten vallen. Op knieën blijven zitten. Geen rare dingen doen. Staan blijven. Vuurwapen veilig stellen. Vuurwapen veilig gesteld. Waarom is dat stipje terug? Oké, jij bent aangehouden. You ain't never getting out of prison. Dat was even spannend. Lekker wim, lekker krachtig doen. Pat's boem bam ze noemen dat. Uh, wat ging we gewoon doen? Ja, kan ik nog praten met deze beste mevrouw meneer? Ik weet het echt niet. Genderneutrale uh, persoon-mens. Uiteindelijk uh, wilt hij niet als mens worden aangesproken. Ik, het doe normaal Ik mean, ga. Then, oh, ik kan. Nee, kut. Nu heb ik transport gevraagd. Uh, hoe deed ik dat ook weer? Backup. er een female maar dat kan hierbij geloof ik. female unit maar hij, de het persoon iets wordt meegenomen door mijn collega um, dus foyer doen ze binnenkort neem jij het mee um. ja oké okay. nee um, wat wat ja dus je kan een collega op laten roepen om te gaan fouilleren. Uh, in dit, ja, het was een vrouw denk ik. Hè. In dit geval dus een vrouwelijke collega had ik kunnen vragen. Uh, maar ik was daar iets te laat mee toen ik erachter kwam. Uh, en ja, ik schoot. Meteen, Jolo toch? Ja, ik heb eigenlijk al te vaak Jolo gezegd. Dat woord is echt al uit 2000... Wat is dit stankje? Juli 2014, 15, 16. Ik weet het niet meer wel weten dat we lekker doorgaan en we gaan niet te lang wachten, we gaan gewoon eens die X op indrukken. Nee. Nee, nee, nee. Dat is voor de K-Mar en dat is niet voor ons. Trouwens, als jullie nou nog heel even snel, als je nog geen GTA hebt en je wilt GTA. En je denkt van, ik wil GTA, hè, want daar gaat het om. Um, dan kun je naar mijn Discord gaan, link in de beschrijving. En dan kun je nog snel meedoen met een giveaway. Die staat in hashtag mededelingen. En daar worden twee winnaars gekozen die alle twee in GTA key krijgen. Ik kan jullie verzekeren. Um, en dat... We... Wacht even. Wordt mijn fiets hier nou gestolen? Ik hoor iets heel raars. Nee, maar uit. Uh, als je wordt gestolen, wordt gestolen. Dan is er een kerstcadeautje voor iemand die op kerstavond een fiets wil jatten. Ik hoor echt iets. Nee, maar uit. Zolang ik niet word overvallen, is het helemaal goed. Um, ja, we hebben laatst al een GTA Key giveaway gedaan. Daar zijn maar liefst vijf winnaars uit gekozen. Wow, hebben die alle vijf GTA Key van jullie gekregen? Nee, maar die hadden wel alle vier hadden ze GTA. Um, want ze hadden gewoon op mijn Discord... Dus de winnaars, die er kwam een winnaar uit Vervolgens Vervolgens Zit jij nou vast? Anna? Wat doe je nou? Vervolgens gaan wij kijken En um, zien we gewoon dat die persoon al in mijn Discord Had nagevraagd van Hey, hoe installeer je LSBFR? Kan iemand het voor mij doen? Dit, dat, zus, zo Jij bent dronken geloof ik dus ja, dat lijkt me wel totdat duidelijk is dat iemand dan GTA heeft. De volgende winnaar, die was op dat moment tot hij te horen kreeg dat hij won, was die 5M aan het spelen. Nou, dan heb je ook GTA. Um, en de winnaar daarna, ja, ook hetzelfde. Die had ook wat vragen van hoe installeer je dit, dat. Goeiedag. En uiteindelijk kwamen we erachter tot één persoon die waar we niks van konden vinden... Uh, maar wel het vermoeden ook hadden, want hij had op andere discords gevraagd van hè, hoe installeer je 5M en zo, Dus dat lijkt me ook tegen een GTA. Maar goed, we hadden niet echt een vermoeden. Uh, uh, dus uiteindelijk hebben we here, maar uh, hem de key gegeven. Ik heb trouwens nooit meer gehoord. Een dankjewel of zo, meen ik. Aan mijn hoofd. Maar goed, de conclusie is. Heb je geen GTA, kun je meedoen met de giveaway. Heb je wel GTA, komen we er waarschijnlijk wel achter. Dus het zo, ja, ik vind het ontzettend triest als je mee gaat doen met een, met een uh, giveaway, voor een key, van een spel wat je dus al hebt. Om vervolgens die key te krijgen. Ja, wat doe je er dan mee? Ja, het is voor um, iemand anders. Dan, ja, dan, dan laat die persoon zelf meedoen, denk ik dan maar zo. Ik wil trouwens nog even jouw gegevens hebben. Um, en dan, uh, ja, ik weet niet wat je allemaal bent doen, maar ik ga een... Aan... Nou, jij wordt sowieso gezocht. Dus, je gaat even de drugs afnemen en dan ga je met mij mee naar het bureau. Want je moet, uh, ja, je moet mee, of niet met mij, maar je gaat wel mee naar het bureau. Wel positief op drugs, dus je mag even omdraaien, hand op de rug, want jij bent aangehouden. Bleep, bleep, bleep. Prio 1 auto ongeval. Ja dankjewel, je blokkeert echt de perfect. Oh, dat was mis. De melding is los. Denk ik. Want misschien niks meer. Zijn we terug, want we waren niet meer nodig bij die drugsdealers krijg je hier dan weer een melding van een verkeersongeval? Daar dan. Ah oh ja, oh, wat de, wat is dit? Be advised, call is Hanna Maals. Alsof dit echt een hele uh, gevaarlijke caller is of zo Even kijken. Uh, stop traffic. So. Dag dames. dag schotel. Hallo, uh, wat is er allemaal aan de hand? Kan ik iets? Ik kan niet met ze praten. Wow. Ik kan alleen dit doen. Zit er nog personen in de voertuigen? Zo te zien hier niet. En bij die andere ook niet dus wij gaan uh, het een en ander even met ze regelen ik ga eerst eens even kijken we gaan gewoon stap voor stap alles doen dat is een even kenteken controleren misschien is er eentje gestolen of zo we ik weten het allemaal niet 6, 5 kilo, 5. daar is niks meer in de hand 9, 1, 3. deze heb ik geen kenteken maar ik ervoor gestaan toch wel ja, oké. Okay. Dan ga ik even de dames uh, uit elkaar halen. En niet omdat ze zijn aan het ruzieën. Maar gewoon zodat ik even met beide kan praten. Dan kan ik even uw identiteitsbewijs vragen. Oh. Staan blijven. Kom op. Staan blijven. OC achtervolging. Kom op. Staan blijven. ga je toch niet binnen even normaal doen kom op, staan blijven ik hoek je echt neer, hè? ook al is het kerst zo stoppen nou kom op, je bent aangehouden vriend vriendin bedoel ik, iets wat ga je nou kruipen waarom kan ik er niet waarom ah, kan ik ja, oké. Okay. oh god die andere dame er nog? Die is weggegaan of niet? Oh, en nee, die staat er nog. Oké. Okay. Neem haar maar mee. Ik weet niet wat ze heeft, maar ze verzet zich in ieder geval bij arrestatie. Oh, Dag, mevrouw. U blijft wel netjes staan. Ja, dank u wel hoor. En eens even kijken. U heeft uh, een vergunning voor vuurwapens. Dus heeft u ook een vuurwapen bij? Hmm, dat gaan we wel even... Nou, in ieder geval... Hé, die andere dame. Wat gebeurt er? Er gaat iets gebeuren. Nee. Wim kan helemaal niks meer. Echt niks meer. Dan doen we het eens even zo. Oh, dat is nog iets te ver weg. Dan doen we het eens even, of te dichtbij bedoel ik, zo en dan zo en dan zo. En dan kunnen we weer iets. Nee, toch niet. Hij doet nog steeds gewoon lopen naar. Zoals jullie misschien horen ben ik alle knoppen aan het indrukken, maar hij doet niet veel. Dus dan laten we maar gewoon even zijn gang gaan. Ik denk, ik drukte op de E en dan maak je meestal een achterdeur open van een voertuig. En dat gaat nu wat moeilijk met een voertuig wat op de kop staat. We hebben weer controle. De jonge dame. Um, even naar de stoep meekomen. Dan kunnen we wat meer. Nou, uh, Twee voertuigen dus niet gestolen. Ik weet eerlijk gezegd niet van wie welk voertuig is. Moeten we dat even heel goed gaan terugkijken. En dat kunnen we in het, in het echt natuurlijk gewoon vragen. Um, uh, ik ga je nog even laten blazen. Ja gewoon. Boom is blazen. Thanks. Die is nul test. Ik zie ook geen reden tot, tot ze drugs heeft gebruikt. Maar ja, je weet het nooit hè. Allemaal negatief. Uh, de gegevens heb ik. Um, dus zij kan haar weg vervolgen. Even. Uh, ja. Kunnen we hem zo aangeven, doen op het bureau als het uh, bekend is hoe alles is ontstaan. Uh, misschien was zij het zelf voor schuld hier, die dame maar dan uh, komen we dan snel genoeg achter of dan mogen ze eerder op het bureau gaan uitzoeken ik ga het verkeer weer vrijgeven en dat betekent dat alles op mijn afkomst is gereden zometeen. de takenwagens gaan de voertuigen wegtakelen en ik ga er weer van tussen een motorrijder in de sneeuw ik vind het zeer onrealistisch um, maar uh, blijkbaar heel veel mensen niet. Want als we ook gaan kijken bij de roleplay reality. Uh, de surveillance is om half acht avond. Zitten nog steeds heel veel mensen op de motor. Uh, zowel bij de BOA, want die hebben ook motors blijkbaar. Als bij de politie. Ja, ik vind het onrealistisch. Maar goed, wie ben ik? Als we kijken naar reality. is het niet echt reality, maar... Hè? Of zeggen jullie van wel een motor? Zo'n zware BMW motor van de politie kan gewoon in de sneeuw. Uh, met deze sneeuw, zoals jullie hier bij mij ook zien. Ja, ik vind van niet, maar goed, wie ben ik? Zal het maar zeggen. En ja, de laatste melding doen. Met de Turan. Nou, ik krijgen een Prio 1. Nou, we even afstand van de auto kan geen kant op. Hier kunnen we wel langs. Dus uh, schade aan materialen, prio 1, mogelijk dat er dus uh, gevochten wordt, dat het op dit moment is, uh, dat uh, iemand schoonen. Oké, okay, duidelijk, dat is de caller. Ik had de vorige keer bij deze melding dat het de suspect was, maar dat is nu de caller. Uh, Um, um, ja, het kan dus zijn dat iemand gewoon een auto volledig in elkaar is aan het tikken, een uh, voordeur in is aan het trappen, noem maar op. Ja, dan krijg je nog snel dat het wel een wordt opgeschaald als een prio 1. Sirene gaat uit om eventueel heterdaad te kunnen uh, behouden. Als jij hier rijdt met sirenes en alles aan, dan uh, lijkt het mij dat jij als daar daarachter iets verderop. Die serene zeker al hoort en niet denkt, oh laat ik nog verder gaan met alles wat ik ben aan het doen. Mijn eerste melder zoeken die staat hier zo te zien. Die die een voor alle wagens? Nee wacht, red, ja. Yeah. Yeah. White male, red, male. red, red hair, wearing light jacket, white, jacket and blue, blue jeans. jeans. Ja, oh daar. Hij staat ook echt gewoon aan met te zwaaien. Want het gaat waarschijnlijk over... Oh nee. Die meneer daar? Ik weet niet. Goeiedag Wim, politie. Heeft u gebeld meneer? Die groep daar is bezig met uh, het vernielen van dat. Oké. Okay. Um, hoeveel personen heb je gezien? Ik denk dat ze met z'n twee waren. Oké, okay, ik ga even met ze praten. Dankjewel. Um, oh, heb jij trouwens nog voor mij wat gegevens? Ik pak ze zo. Ze zijn nog bezig, zie ik. Dan heb ik die alvast. vast. Uh, ja, duidelijk. Ik zet ze even snel in. meersysteem. Stel hij loopt er nu dadelijk ineens vandoor. Dan hebben we in ieder geval zijn gegevens. Het lijkt hem geen moer te interesseren. Hier staat niemand. Ja daar stond net iemand hè, daarbij. Hier staat ook niemand. Ik denk dat die persoon. Oh daar, kijk eens aan, die moeten we ook even in de gaten houden. Goeiedag al even stoppen. Hallo. Wat ben je aan het doen uh, Graffiti uh, of uh, ja graffiti hier plaatsen. Uh, heb je dingen bij die je bij mag hebben? Goed, ik wil even van jou een ID zien. Dit is natuurlijk niet toegestaan, dit is vernieling. Uh, en ook nog op hete daar, want je gaat gewoon verder. Er zijn met z'n tweeën zo te zien, ik weet niet of je die persoon achter kent. De meeste boefjes zullen zeggen van niet, of juist wel. Ik weet het eigenlijk niet, ik ben geen boefje. Um, dit is gewoon vernieling en ik heb ze betrapt, dus dit is gewoon aanhouding lijkt mij. Of uh, ja, je kunt ze gewoon aanhouden. Dus dat ga ik ook doen, je gaat niet op mij sprayen vriend, kom op. Omdraaien, nee, niet sprayen. Hij gaat zich verzetten, let Kom op. Nee, wat doe je nou, dit ziet er heel raar uit meneer. Oh ja, nog raarder. Oké, okay. luisterend. Ik ga je fouilleren. Ik hou die mevrouw daarachter nog steeds in de gaten. Ik heb hem gevraagd of hij dingen bij heeft hij niet bij mag hebben, dat heeft hij niet. Je blijft hier staan. In het echt was een van de twee al lang weggerend. Oh, dat is weer.. Oh, oh, oh. Ja, dat is ook vernieling. Hou me maar, maar aan. Goeiedag. Hallo. Wat ben je hier aan doen? Ik ben gewoon hier aan het rondhangen. Je hebt graffiti in je handen en ik zag je dadelijk dat je bezig was. Um, die... Ja, hoe zit het dan met die graffiti? Ja, dat is niet voor mij hè. Dan vast jongen. Dame. Ik wil de jongen zeggen, maar ik zei jongen, dame. Oké, okay, heb je de dingen bij die je niet bij mag hebben? Um, ik wil van jou graag een identiteitsbewijs zien. Oké, okay. luister eens, jij bent aangehouden. En jij gaat, ehm... Um... Oh, wacht even. Oh, daarom? Ja, oké. Okay. Ultimate backup doet het niet. Tenzij ik een nieuwe versie installeer. Moet onthouden, linksonder staat het. Uh, dus voor deze video geen ultimate backup. Um, oké, okay, ja, luister, jij bent aangehouden. Um... Dus ik moet jou verjeren. Ik vermoed niet echt dat ze een uh, bezoeker of zo uit de broek gaat halen. Maar ja, je weet het nooit met, uh, met GTA. Ook voor jou vast transportje. In en dan. Nee, even snel verjeren. Nee, niks bij. Oké. Okay. Transportje komt er zo aan. Onze toerant staat daar heel mooi geparkeerd. En wij gaan door met de Tesla. Wij zijn er weer. En wij zijn even in deze... Oh, we zijn een beetje vies. In dit gebied gaan rijden. Want hier kwamen best veel meldingen te Weet je wat, dat heb ik al eerlijk gezegd. Laten we eens hier naartoe gaan. Nu hebben we een melding gekregen van een, een mogelijk gezocht persoon. Die hier zich zou optrekken of zoiets. Dus we gaan gewoon eens kijken. Als we nou echt hier iemand aantreffen en in de woning, dan moeten we eigenlijk wel een soort van huiszoekingsbevel hebben, meen ik. Uh, de dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Ja, maar als we nou weten dat hier iemand is die gevaarlijk is, dan moeten we hier niet alleen gaan staan, wil ik zeggen. Uh, Even schuilen Wim. Nee, dit gaat fout. Dit gaat fout, dit gaat fout. Copy that! De kamar komt ons. Assisteren. Daar kwam nog meer kamar. Vuurlijnen collega's, vuurlijnen, waar is ze? Ze is terug naar binnen hè. Oh da! Ja. Ja. We gaan gewoon naar binnen met z'n allen. Nog meer personen in de woning, maak jezelf bekend. Het is de kerstman. Het is Prank, het is Wim en ik kom jullie allemaal arresteren. Boven checken, niemand. Daar niemand. Hallo, niemand. Nee. Zal ik niemand meer zijn hier hoor? Nou, hier hadden we net gekeken. Hier ook niemand. Ik vind het goed, ik geloof het helemaal. Oh, we zijn de trap kwijt. Goed, dan kunnen we weer verder. Ik pak onze testlamen en kijken wat hier verder gaan Oké. Okay. Oh, dat is alsnog 8 kilometer. Nou, dat is weer aan. Ah, Wauw. Oké, okay, nou, um, gaan we daarheen? Uh, rij ik nou over een konijntje heen? Nee. Mooi. Uh, we hadden eerst dus. Um, Continu, als we hier rijden krijgen we meldingen hier en nu rijden we hier en nu krijgen we meldingen hier. En nu worden hier dus verdachten gezocht. Um, gaan we daarheen? Het is wel ver weg, maar ja, nee. Nee, we gaan er niet heen. We gaan. Een stalker. Uh, die rijdt hier ja, ergens. Of die houdt zich hier bezig in de Sandy Shores. Dus daar gaan we wel even heen. met onze Tesla en die rijdt wel lekker oh. Oh. Tesla autopilot moet ingrijpen wat staan we hier nou stil hij is niet zo snel als een Tesla als ik nu volle gas geeft zou ik eigenlijk weg willen zijn maar dat zijn we niet maar de is uit mogelijke stalker dus en stalken is niet toegestaan en het kan best creepy zijn als je iemand hebt die jou continu achtervolgt die continu is waar jij bent en die ook soms misschien wel voor jouw raam staat te kijken naar binnen als jij het niet door hebt we ja, gaan hard tegen optreden ik weet niet of op dit moment een daad is of dat het gewoon een melding is van hey luister die man, ik ben nu achter, erachter waar hij woont en hij stalk mij al continu, dus kun je hem arresteren ofzo. Of het is op dit moment iemand die dus echt wordt gestalkt en nu de paniek, in paniek de politie heeft gebeld. Derde ja stap, wie, wie, wie, wie, wie? staan blijven eh, wat heeft hij wat heeft hij heeft een mes of iets hè heeft een mes oké verder dan dit gaan wij ook niet staan blijven in de naam der wet het is Wim en ik heb een taser wat hij was hier Ja, zegt dat. Wat de fuck? Hij was hier toch net? Hij rent hier overheen en ineens is hij weg kan blussen. Ja, wat een onzin. Hij is gewoon gedespawned. We hadden hem wel. We hadden hem makkelijk. Maar omdat ik hem uit het zicht verloor ofzo, hij was niet te ver uit mijn, uit mijn cirkel, zeg maar. Dat kan niet. Uh, ik heb blauwen gaan, daarom stoppen deze auto's heel netjes voor mij. Dankjewel. Weer een stalker. Kijken of we hem wel kunnen pakken. Drive. Misschien is het dezelfde man. Dat hij terug is gekomen, daar gaan we gewoon vanuit. Hallo oh, meneer, jij bent het hè. Damn it. Ja jongen, hoe makkelijk gaan niet dood. Ik krijg niet eens over je heen, grap. hij is dood, alles eind goed, al goed voor de mevrouw die werd gestaligd. Dit zijn allemaal meldingen bij vliegveld. Nou, nu zijn we weer in de stad. En nu gaan we wel zoeken naar die twee die worden gezocht. Uh, dus we gaan eens kijken wat daar op ons af gaat komen. Ik weet het allemaal echt niet wat allemaal uh, gaande is. Dus we gaan gewoon een beetje van hop naar her. En ik ben nog eerlijk met jullie, gewoon als de game crasht waar we inspannen gaan we weer verder. Sure. Goedendag, hallo. Kan ik praten met jou? Nee, oké. Okay. Kijken of we met de andere collega kan praten. Hallo, nee, oké. Okay. Kan ik ergens achter komen wie we zoeken of zo? Area. Ik weet niet wie we zoeken. Twee personen denk ik dan. Jij bent het niet. Jij bent het ook niet. En ja, we gaan kijken waar we iemand aan die je niet hoort. Oh. Ja ja ja. Oké. Okay. We copy you. On standby. Shit, hij loopt op straat al. Hij is stil een auto, hij is stil een auto. Staan blijven! Staan blijven! Backup needed. Um, Pak hem right. hond, ben je een politiehond? Nee, je bent geen politiehond. Staan blijven, kom op. Kom op. Er zijn meerdere collega's achter hem aan. Kom op, pak hem even jongens met die Toeran. Kom op, rij even langs me jongens. Wat doen jullie nou allemaal jongens? Jongen? Ja Wim gaat dood hierdoor. ik moet eigenlijk ook weer de hele weg terug. Hè? Nee, mis. Eerst de beste fiets zie ik tegenkom Ik want anders ga ik dood. Wim? Wim kan niet meer. Is hier een fiets ofzo? Ja, de Zulu ofzo. Als hij mag vliegen met het weer. gaat te snel weer Pak hem, pak hem. Ja, lekker even. Lekker getaserd. Staan. Op knieën. Leggen, oké. Okay. Collega's aanhouden. zullen vliegt erboven. <laughs> ja. Oh, oké, okay, maar was er maar één? Zo te zien was er maar één verdachte. Ik ga echt niet terugrennen of wat dan ook. Ik ga gewoon lekker teleporteren terug. Hij was dus hier alleen ik dacht meerdere suspects maar ze te zien is er uh, eentje aangehouden en de rest uh, is opgelost dus dat is mooi volgt hier een, een bericht voor alle wagens gaan ja, ja, we nu even wagens... hier kijken een security, details, security guard vraagt om assistentie dus een beveiliger vraagt om wat hulp van de politie dat kan nou wat zijn wij voor wie is de security guard die staat daar en de verdachte Annars zal wel deze man zijn goedendag hallo hallo Het soort van collega Dank voor het komen zegt de beveiliger ja. um, Ik ben hier beveiliger en ik zag wat uh, bewegingen of ja rare dingen op de beveiligingscamera's um, Toen ik hier uh, voor onderzoek kwam doen toen spotte ik deze meneer die was zich aan het verstoppen hier dus waardevolle spullen liggen die ik moet bewaken zegt hij. Uh, op dit moment hebben we niks aangetroffen bij die verdachte en het goed ik laat al oh, hij heeft hem nog niet gefouilleerd denk ik goed dankjewel hallo goeiedag meneer hallo en oh, ja, alsjeblieft deze man die praat bullshit Dat zijn verhaal klopt sowieso niet. Ik ga je nu vertellen wat is gebeurd. Nou vertel. Ik ben hier gewoon een beetje het lokaal gebied aan het uh, bekijken. Ik ben aan het bedenken om hier naartoe te verhuizen. Mooiere plek je weet het wel. Uh, wacht even. blijven even staan. Hé. Hey, je gaat er niet zomaar achter en wat denk jij dan wel je? Hé. Hé. Hé. Uitstappen Kom. Uitstappen, luister eens, ik wil graag van jou een idee hebben, Wim is boos nu, hè? Wim is boos nu, uit uh, 2000, je gaat hier een eigen huis kopen of wat, je gek. luister eens even, jij bent op dit moment even staande gehouden, we gaan even uitzoeken wat hier allemaal los is, jij wordt hier dus blijkbaar gezien, uh, ik geloof even het woord van mijn collega, nee ik hoef die deur niet open te maken. Um, ik ga je wel even fouilleren of je dingen hebt die van binnen zijn gekomen of die niet bij jou horen. Um, ik heb ze gegeven, dus hij wordt verder niet gezocht of iets. Staat niks raar in het systeem, zag ik zo snel staan. Dus als hij niks bij zich heeft... Een bek of... Hij heeft een zak juwelen bij. Um, ja, kan ik nog met hem praten? Oké, okay, blijf je staan en je gaat niet zomaar een raampje intikken en helemaal niet achterin stappen. Ik denk dat ik niet aan hem kan vragen. Nou, goed. Ik weet niet wat ze hier uh, beveiligen. Wat hij hier beveiligt. Ik weet dus ook niet of dat juwelen zijn. Ik kan niet vragen of die juwelen van hem zijn. En ik kan verder helemaal niks. Dus ik ga jou uh, meenemen. Dus hey, we moeten maar even fictief, hoe we dat noemen, op het bureau uitzoeken van wie de juwelen zijn. Um, en zo ja dus ik ga een transportje vragen niet dat en ga uh, ja, uh, ik deze melding afhandelen de gek gewoon mijn raampje in joh hij zegt van uh, ik ben een beetje verdwaald breng me alsjeblieft naar huis en hij loopt naar mijn auto hij wilde achterin instappen hij zegt van uh, ik uh, geef uh, ik breng me naar huis Deur is op slot, tik raampje in. En dan gaat het zitten, joh denk ik. Backspace, to spawn immediately. Dat is wat ik wil. We 503-zeilboot. Op het strand nog wel. Oh, oh, daar is zo'n gestolen zeilboot. Oké. Okay. That's is een biscuit. Je past daar nooit onder door, vriend. Dat past niet. Ja, lekker, neef. Lekker, lekker, lekker, lekker staan. Waar is hij nou? Oh, hij zit er wel in. Goedemiddag schotel, u bent aangehouden voor het stelen van een voertuig. Zowel te land als op zee staan blijven. Kom op. Deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze ranifo. Wat vinden jullie van mijn nieuw straattaalgebruik? Stoppen. Oké. Okay. Nou ja, goed opgelost vind ik zo. Ik zag dat dit... Oh, dat was ook niet helemaal. Hij wilde nat surrender. Dus uh, dat is mooi. Vanilla L.S.P.D.V.A. West Function. Nog nooit van gehoord, jullie wel. We laten die vrachtwagen zo staan. Ik denk als ik dit ga wegslepen, dat het helemaal fout gaat. En dan kunnen wij door. Um, en dan gaan we naar de laatste melding met de Tesla. En dan gaan we daarna nog even heel snel met die Kona. En niet om het allemaal af te raffelen. Maar ik moet het wel allemaal afraffelen. En waarom? Omdat ik... Ja, het is eerste kerstdag nu. Moet eens even nadenken. En ik ga zo meteen lekker gourmetten, Heerlijk zin in. Maar ik moet ook nog deze video afmaken. Editen. Noem maar op. Het was gisteren voor mij dus. Kerstavond. Toen had ik met de Turan opgenomen. En toen moest ik ook alweer door, want ik moest nog sporten zoals jullie in deze video al hebben gehoord. Dus nu moet ik weer meteen uh, verder met um, dit. En vandaag. En weinig tijd. En toen kwamen ook nog, of ja eigenlijk heb ik dat zelf veroorzaakt. Vroeg ik een paar vrienden van mij, kom met z'n allen Call of Duty spelen. Ja, toen gingen we Call of Duty spelen toen stopten we niet meer. Dus het was al heel snel half vijf. En um, ja, ik had eigenlijk afgesproken om een 5 uur te beginnen met de GOMET. En het is al bijna half 5. Of, uh, het is al bijna kwart over 5. We gaan nu even razendsnel, want dat kan deze Tesla wel. Nee, hey, dat rijmt. Gaan we langer. Nee, ik weet geen rijmpjes meer. Um, naar een, hoe uh, dat ding. Pinautomaat, want daar staat iemand die verdachte omstandigheden zit te vertonen. Of zoiets, je weet zelf. Uh, in ieder geval uh, verdachte omstandigheden om rondom een pinautomaat en dat is niet verboden uh, je kunt denk ik niet niet zo snel een pinautomaat bestelen je kunt wel iemand die is aan het pinnen besteden je kunt ook niet zo snel uh, een ramkraak overdag plegen voordat iemand heeft gebeld hetzelfde is hij wel een ramkraak aan het voorbereiden en daarom hebben ze gebeld oh, daar hebben we niet over nagedacht maar we zijn er al bijna Nou ja, pinautomaten is een hot item in het nieuws. Hè. Er worden toch wel s'nachts heel veel ramkraken opgepleegd. Nu is laatst ook, en dat vond ik echt een heel triest verhaal, een meneer die gewoon, je mee, net met pensioen je was. was um, gewoon uh, neergestoken uh, en overleden. Ja, dat is toch ontzettend triest en dat vind ik echt heel erg. Um, wij gaan met deze meneer praten want dit is de uh, witness alle meneer kunnen mij vertellen wat is gebeurd uh, ja oké okay. ik ja yeah. uh, hoe zag hij eruit was blackmail ja daar hebben we niet veel aan maar goed uh, ja blackmail male. dankjewel uh, weet je waar hij naartoe is gegaan? Uh, weet je of hij wapens had? Mogelijk een vuurwapen. Oké. Okay. Heb je iets meer informatie over het uh, ja, oké, oké, ANPR systeem Nee. Uh, nog even van u een ID. Even snel, vriend. Kom op. Ja, ja, dat doe ik het wel op deze manier. Ja, dan staan we altijd safe. Dan hebben we in ieder geval zijn gegevens. Check. Ja oké, okay. dankjewel. We hebben zicht op het voertuig blijkbaar, wij gaan meteen die um, op. Mh... Ah ja, die is verlopen, doet er iets aan. Ik weet niet wat voor een voertuig ik moet checken. Ik weet echt niet. Ik denk dat het deze sedan is die achter op de Smart staat geparkeerd, want uit mijn... met mijn scherpe blik zie ik dat daar een blackmail in zit. En als je het vertaalt naar Nederlands is het een zwarte man en dat is een redelijk raar woordgebruik. Maar in Amerika is dat denk ik wel normaal. Vraagteken. We gaan even iets riskants doen misschien. Ja dat was hem toch. Gaat hij er vandoor? Hij gaat er vandoor. Ja hij gaat er vandoor. Ja. OC Ach, achtervolging voertuig um, Mogelijk vuurwapen gevaarlijk Graag de Zulu deze kant op maar ik heb het gevoel dat mijn game gaat crashen ik heb gewoon zo'n gevoel Linksaf linksaf linksaf, linksaf recht op collega's af met de Turan Linksaf linksaf linksaf oh ja gaat kei goed de Zulu is er bijna bij Linksaf, linksaf, hij weet wel wat rijden is hoor. Crash, crash, crash, rijdt verder. De Zulu vliegt erboven. Mochten we hem kwijtraken dan hebben we in ieder geval een Zulu die er achteraan kan blijven vliegen. Moet ik zeggen zo'n Tesla. Je moet zo'n voertuig makkelijk bijhouden, maar hij is natuurlijk best snel. Nee, nee, nee. Wow, shit. Hij doet een brake check op ons. Snel mogelijk een einde aanmaken. Oh, dat staat al. Dat is zeer gevaarlijk. Nooit pitten waar voetgangers lopen. Oh, oh. Ja, wij pakken gewoon de stoep. Collega's ram even vol hem. Niet op. Oh god de collega's, oh shit. Zulu vliegt er wel nog bij. Hoge snelheden, OC hoge snelheden. In een berggebied. Het is hier ook nog een beetje glad. Zeer gevaarlijk, maar we doen het gewoon. We gaan rechts. Nee, links. Oh, hij is goed, jongen. Ja, lekker collega's. Jullie staan in de fake, nefos. We raken de verdachte kwijt. Ik kan nog collega's bijvragen. Of we raken hem kwijt, of we, we hebben toch niks met te verliezen, zeg maar. Ja, ze komen op de collega's, of hij rijdt op de collega's af. Hopelijk doen ze ook iets. De collega's rijden van hem weg. Ja, dat is komaar. Ja, wat? Wat was dat? Wat, wat, wat gebeurde? Ik heb hem nog in het zicht hoor. Wat dit? Het voertuig crasht, zwaar beschadigd, maar rijdt gewoon verder. Het kan niet lang goed gaan zo. vliegt nog steeds boven ons en de kamar collega's zijn er ook bij en of rood Dit is denk ik een van de best rijdende verdachten die ik er nu toe heb gehad. Hij rijdt echt wel goed. Ook al is het de computer. Maar hij rijdt toch goed. In het echt. Deze achtervolging hoe lang die nu al duurt. Met volle, vol gas geven, continu remmen is die batterij al lang leeg van die Tesla. Dat is helemaal niet gunstig. En ik wilde de video snel... Of de, de Tesla snel afronden. Ja, dat gaat nu helemaal niet meer goed komen. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Nu ga je stoppen. dat die auto niet kapot, dat die gewoon kapot gaat. Lekker, neef. Lekker, lekker, lekker, lekker. Pak hem, pak hem, pak hem. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hou, rekening mee dat er nog steeds veel op een vuilwapen gevaarlijke is. Uitstappen, handen omhoog. Bij verdachte bewegingen wordt er geschoten. Niemand verder in het voertuig. Ik heb het gespot. Eenmaal aanhouding. For a nou, ik zou nog met hem kunnen spreken, maar dat wilt u nu niet. Nee, wat gaat er nou weer gebeuren? Iemand rijd alsjeblieft even Wim aan, want ik kan niks. nou weet je wat wij gaan hier alles een beetje opruimen en eerst zorg dat ik weer kan lopen want er kan niks en dan zie ik jullie meteen door met de Hyundai tot zo de Hyundai opgehaald in de stad en we gaan we door naar nee daar niet in... we gaan even die x in uh, in, uh, in rammen nee ook niet allemaal vliegveld uh, uh, nee. person drive. being attacked by the wild animal op de snelweg leuk leuk leuk altijd leuk karren karren karren karren karre. We gaan eff, echt even meldingen rammen. Um, ja, dus sorry daarvoor. Niet op de snelweg trouwens, maar wel hier in de buurt. Sorry daarvoor als jullie nu zoiets hebben van... Ja, kom op man. Uh, wat zit je nou allemaal snel, snel, snel te doen? Dat maakt de video misschien ook niet leuker. Wat is dat? Oh, een aapje! Oh, hij is dood! Nou. Nou. Aapje monkey aapje. Um, nou ja, weet je, het, het, het ja, nee oké. Okay. Uh, het ligt aan Het ligt uh, alleen het feit, Nu moet ik even goed zeggen, alleen het feit dat ik misschien even niet Call of Duty had moeten spelen, uh, maar had moeten opnemen, dat ligt aan mij. De rest kon er allemaal niks aan doen. Jullie kunnen wel zeggen, nee nou ja, waarschijnlijk geeft niemand commentaar op. Hè, maar stel voor die mensen die nu commentaar gaan uh, in gedachten hadden. Uh, GTA deed het niet. Uh, Daarna deed LSP die niet uiteindelijk had ik dat gefixt en had ik pas op kerstavond tijd. Nou ik had ook nog andere dingen op de planning staan, dus deze video komt mede online op tweede kerstdag doordat ik echt even de tijd die ik hiervoor heb uh, nuttig heb gebruikt. Zeg maar, dus uh, we gaan nu uh, gewoon nu even door door door 1201 dat is 1201 en uh, dan we hebben we in ieder geval een video. Drugsrunners rijden hier over de boulevard, over een voetgangersgebied. Dat zie ik, dat mag niet. Maar goed, drugs verkopen en zo mag ook niet. Ah, shit ze gaan het fietspad op ze hebben mij mogelijk gezien en ze knallen ergens op kan ik hier overheen eigenlijk niet maar we doen het toch hier staan crossie 2 1201 dat is 1201 ja, ja. 1, 2, even blijven staan. Dit gaat fout, Dit hè? Dat weet je niet ook Hij ja. kunt geen kant op, hè? Duurt lang, duurt lang, kom op! Hold A to use microfoon en megaphone. Ja dat werkt niet. kan het zo lang ingedrukt houden als ik wil. Maar ze raken alleen maar opgefokterd ervan. Maar goed, we stappen gewoon uit en we gaan ze zo aanspreken. Wait up. Nee, stoppen. Stoppen. Stoppen. Iemand gaat hem wapen trekken. Beide gaan rennen. Beide gaan rennen. Oké, okay, is ze achtervolging? Ik kom maar weer door met de Zulu en alles. Ik ga achter de... ...bestuurder aan. Die is het belangrijkste. Staan blijven. Ik heb een taser. En ik ben niet bang om hem te gebruiken. Liggen. Liggen blijven. Liggen en liggen blijven. Nog c12 of wat zijn we. de andere rent over het strand betreft de mevrouw wit gekleed chinees uiterlijk eenmaal a.t. ik ga je snel vieren. we kunnen toch niet zo snel achter die andere mevrouw aan zoel ik wil uit dat je achter die andere aangaat mijn auto is weg oké okay. uh, ja goed transportje For a under op de knieën in zitten en blijven zitten. Uh, the beach. Kijk even kijken of ik Ah nee, niks is weg. Voertuig laat ik vast wegslepen, dan kunnen ze dat uitgebreid gaan onderzoeken of hier drugs en zo in zitten. Alles even backuppen. Dan kunnen wij wel nog achter die vrouw aan. Zo, voertuig weggesleept. Verdachte zit hier nog steeds. 18 oh. gedrukt houden. Transport is er, transport neemt die meneer mee, dan gaan wij eens kijken bij onze beste mevrouw. Oh. Die rent nog steeds. Ja, ik vind het beeld niet fijn, ze ziet niks. Er is sneeuw hè, ik denk dat ik hier wel overheen kan rijden. Jonge dame, stop eens. Hoi. Uiteindelijk maak je jezelf alleen maar moe. Een beetje tikken. Ja nee. Nog een beetje aantikken. Hoppakee. Aangehouden. Ik heb hier geen zin in. Ze rent steeds verder weg. Nee. Moet ik weer dadelijk dat hele strand overrennen? Oh my god, ik ben schil. Zo. Nou die stem hebben we nu eerder wat bij Wim. Oké, ben aangehouden. Ik ga die mevrouw ook meteen fouilleren, want ik kan niks anders even. Ik uh, kan nog geen vrouwelijke eenheid. Uh, kijk hier is de trucks. Ja, ik heb iets gevonden, namelijk deze. Dus het was best belangrijk dat we deze... Man is het is niet Chinees, of wel, nee, niet Chinees. Uh, ik zei Chinees. Dus het is belangrijk dat we die vrouw niet kwijt waren geraakt, maar dat is gelukkig niet gebeurd. We kijken of ze wel nog dingen bij heeft. En dat heeft zij zeker. Cocaine, yes. En dan moeten we ik op de nul om naar de courthouse of zoiets te gaan. Ja dit is de bestuurder, ben ik getaserd? Ik toch niet, ben ik getaserd? Ja misschien toen hij wegreed ja, hij, ja, ja ik snap wel wat er hij, als ik dus een perfecte traffic stop had gedaan dan was ik dus getased geweest op het moment dat ik bij het raam uh, stond. Oké, okay, goed. wij gaan door. Als we weer terug spannen. Nou, we zijn weer terug. We zijn uit de rechtszaak gekomen. Jullie hebben allemaal de uitzicht daarvan kunnen zien. En we gaan nu... Uh, overdag weer ineens, het kan allemaal hier verder eh, naar een ongeval met letsel, mogelijk ook beknelling eh, van een vrachtwagen hier nee, zitten we een beetje vast dus dat is even wachten Gaan aantreffen? Oh, dat is de achterkant van een vrachtwagen. Dat is niet zo mooi. is in de verte al te zien. Het verkeer moet wel gaan remmen nu. Ja, staan we stil met z'n allen. Heel goed. En stoppen. Oh, ze rijden tegen de vrachtwagen aan. Dat is niet zo mooi. Hier ligt er eentje, Noki. Goeiedag. Hallo. Iedereen oké? Okay? Wat is er gebeurd? Is iedereen oké? Okay? Oké. Okay. Nou, wat ze zeggen. Uh, wij zijn oké, okay, maar de bestuurder die hulp nodig... De ...bestuurder van de vrachtwagen denk ik... ...we reden gewoon naar huis en ineens vloog hij om. Uh, het lijkt me niet zomaar ineens. Goed, we gaan meteen een... Uh, we laten in, komen. Uh, Even kijken of hier nog iemand in zit. Hier niemand in. Hier ook niemand in. Hij zit vol gas te geven, kan niet tegen uitstappen. Normaal doen. Lansen. Kom maar langs. Hallo. Nee, oh niet hem. Je moet hem hier hebben. Zeg maar. Ik zou gaan en willen weten wie de bestuurder van die auto dan is. Uh, Daar komen we waarschijnlijk niet achter, dus ik ga maar even kijken uh, de deze weg zou doen. Dus Loper heb je wel een probleempje natuurlijk. Twee voertuigen zijn oké, okay, zit hier nog iemand in. Het is gewoon gestopt voor het ongeval. Is die. Hij leeft. Hij staat niet echt stevig op zijn op zijn um, Ik neem de aan dat hij met al mee moet. Hij gaat in ieder geval met de almu mee. Dan weliswaar fictief, maar dan laten we hem gewoon... Hè, bij deze is hij achterin gestapt. Ik kan niet echt achterhalen wie in het voertuig heeft gezeten. Ik kan niet achterkomen. Als ik met mijn goede verstand even luister of... Uh, hè, als, ja, ik moet dan zeggen. Als ik vertrouw in de mensheid, is zijn rijbewijs verlopen. En rijdt zij dus. Had ik haar trouwens gecontroleerd, weet ik niet meer zeker. Nee, trouwens, weet ik niet. Dus laten we daarvan uitgaan tot zij helemaal in orde is en tot zij dus heeft gereden mag zij wel nog even blazen. De bestuurder moet maar even door uitslagen uit het ziekenhuis nog erachter komen of de alcohol of drugs of zo in het bloed zat. Uh, ze heeft wel iets gedronken, maar niet te, niet te veel. Um, dus dat mag hè ik geloof ik punt. Ja, wel positief op cannabis. Dan hebben we wel een probleempje. En dan gaat ze maar even mee. Stel, ze is niet de bestuurder. Dan.. Uh, ja, ik meen als niemand wat zeggen wie de bestuurder is dat we iedereen maar gewoon even uh, allemaal straffen zeg maar net zoals dat hier nu tussen hun drie een mes ligt en ik vraag van wie is dat mes uh, dan zeggen ze alle drie nou niet van mij uh, en het is wel duidelijk dat een van drie dat mes had dan worden ze gewoon alle drie aangehouden voor verboden wapen uit mijn hoofd dus uh, jij gaat naar het ziekenhuis en wij gaan hier uh, twee takelwagens vragen. Opgelost. zetten we op slowdown traffic dus dat ze iets langzamer gaan rijden zo ik vind het goed verkeer rijdt weer wij gaan nog even terug richting stad en dan gaan we de laatste melding pakken. Hoe langzaam wil je rijden? 20 km per uur? Ah, kijk daar gaan. Zet. We hebben een disturbance in Grande Sonora Desert. Volgt hier in eerste instantie voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Stolen so bicycle. Nice. Oh. Hij stopte op de snelweg. Ik weet niet wat er van plan is. Alles staat stil uh, achteruit. We kwamen hem uh, tegemoet gereden. Of hij reed langs ons moet ik beter zeggen. Uh, ja, dus dat is tegemoet rijden. En hij uh, stopt en hij doet geloof ik zijn handen omhoog. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig op de uh, rijbaan hier. En hij is ook al aangereden. Lekker man. We gaan het anders doen. Flink stuk naar achter. Flink stuk naar achter. Stoppen. Ja. Uh, stop. Doen we maar even. Pianetjes. 2, 3, 4, 4, uh, 5, 6, ja. Yep. En dan lanceer met spoed deze kant op. code 3. Waarom doet hij dat? Kidden. Stop eens even. Deze gast. Met het mogelijk gestolen voertuig. Die wordt ook nog... Ja nee, wacht even. Wat voor jouw gegevens. Dank je. Oké, okay, het voertuig staat als gestolen op. Toch? Nogmaals één keer. Ja. Nee, wacht even. Een verkeerde voertuig denk ik. Ik ga het volgende kenteken voor je na 1, 6, Ja, Oké, okay. uh, voertuig staat als gestolen. Dus dan ga jij maar even mij. Nee, jullie moeten achter zijn. Daar ligt zeg maar iemand, snappen jullie? Op de snelweg. Oké, okay. transportje. En die dit aan de Freeway. En dit voert al. Die staat ook als hetzelfde meen ik. Oké, okay, die fiets fietser leeft weer. nog uh, uw weg volgen en snel een beetje. Right. Wow. Hoi, jij bent nog gezocht hè. Want jij is gedaan wat hij mag. Namelijk uh, ja, fiets stelen op de snelweg fietsen en vervolgens stilstaan op de snelweg. Dus je gaat wel even met ons mee. Simpel. Ook voor transportje alsjeblieft. Maar er is nog 4. Oké, okay. goed. Hij heeft verder een spannend bij zich. Wij gaan uh, die pionnen lekker laten staan. En wij gaan deze kant op en wij gaan hem even heel mooi dadelijk de snel weg afrijden. En dan ga ik alvast beginnen met jullie te bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een lekker lange en leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Maar voor nu geniet nog maar van de tweede kerstdag. En uh, ja. Tot uh, binnenkort. Doei!